Dag, dames en heren. Het is inmiddels al september, maar op dit moment is het nog echt volop zomer in Nederland. Het plaatje achter mij laat het wel duidelijk zien. En ook als we kijken naar de temperaturen die halverwege de middag werden gemeten, dan is van herfst nog absoluut geen sprake. Zomerse warmte op de Waddeneilanden... Tropische warmte zelfs in het binnenland. Maar er is wel wat aan het veranderen. De regenradar kan ik er zowaar bij pakken, want de regenradar is niet helemaal schoon. We zien inmiddels zelfs een buitje, daar komt ie, in de buurt van Luik ontstaan. En ook op het randje van de kaart zijn voor zeer voorzichtig de eerste regenbuitjes zichtbaar. En als we de Franse raden erbij zouden pakken, dan zitten daar nog veel meer buien. Dat heeft alles te maken met een verandering op de Europese weerkaart. De afgelopen tijd waren het de hoge drukgebieden ten noorden van ons die echt duidelijk die lage drukgebieden op de oceaan op ruime afstand wisten te houden. Inmiddels ligt er toch wel een markant lage drukgebied ten westen van Ierland. Daaromheen krullen tegen de wijzers van de klok in gebieden met bewolking en buien. En ook in onze omgeving merken we dat het hogerop in de atmosfeer al wat vochtiger is. Veel sluierwolken, vliegtuigstrepen waren vandaag ook te zien. En boven het vaste land, met name boven het warme Frankrijk, daar kwamen vandaag al een aantal regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Nou, die komen dan voorzichtig onze kant op. Het gaat staat allemaal nog een beetje aarzelend op de korte termijn, dus vannacht valt het allemaal erg mee. In de nacht naar woensdag dan kunnen we wel echt significante buien verwachten. En geleidelijk aan, in de loop van de week, schuift dat drukgebied wat meer onze kant op. En komen we steeds vaker uh, ja, toch onder de invloedssferen daarvan, met meer bewolking, buien en ook lagere temperaturen. Dus de droogte zal in de loop van de week in ieder geval niet verder gaan verscherpen. Terug naar de actualiteit. Vanavond. Het is nog lang warm in Nederland en op veel plaatsen gewoon droog. Opgeklaard, maar er zijn ook wel wat wolkenpartijen en plaatselijk in met name het zuiden van het land en ook in het westen kan een enkele bui vallen. Ook vannacht is een enkele bui niet uitgesloten, maar verreweg de meeste plaatsen is het droog en de temperaturen 16, 17, 18 graden. Het is absoluut niet koud. En ook morgen loopt de temperatuur weer hoog op, 25 graden in het westen van het land, misschien nog wel een lokale 30 in het uiterste oosten of zuidoosten. Een groot deel van de dag is het droog, later in de middag. Kunnen in het noordoosten nog een paar lokale buitenontwikkeling komen. En in de late avond dan dienen zich buien aan in het zuidwesten, die dan in de nacht naar woensdag over het land trekken, maar woensdagochtend via Groningen het land alweer verlaten. Daarna is het droog met regelmatig zonneschijn en nog steeds in het binnenland zomerse temperaturen van 25 of 26 graden. Dat zal vanaf donderdag niet meer gaan lukken. Dan ligt de temperatuur op een wat lager niveau. En dan moet je denken aan zo'n 20, 21 graden. En het is wat wisselvallig. Dus elke dag zonneschijn, maar ook een aantal buien. En wat ik al zei, de droogte zal niet verscherpen. Maar deze buien zijn bij lange na niet voldoende om de droogte tot een einde te laten komen. Fijne dag verder.